We gaan dus uh, 19 november die training Experience Design geven. Die zal ik hieronder nog linken. En daarvoor moet ik door al onze oude Games en Experience heen duiken. Die zitten hierachter in die uh, kistjes. En daar kon je best wel gave dingen tegen. En ik word even teruggevoerd naar eentje. Nijmegen de Game. Ik denk 2018. En dan moet ik toch even het beginnetje ga ik even met jullie delen. Even kijken. Mm, deze. Kijk. De grap was... Hoe kan je nou verhalen over een stad en wat mij betreft een stad met best wel prachtige verhalen op zo'n manier met uh, mensen delen dat ze hem echt meemaken? Daarvoor samen met Tim Schoonhoven en later een steeds groter team hebben we Nijmegen de Game bedacht. Maar hoe krijg je mensen nou mee anders dan dat je een standaard uitnodiging stuurt? Wat we toen gedaan hebben uh, zijn deze kokers door de stad heen hangen. En daarop staan namen van historische uh, Nijmegenaren. Uh, dus als jij door Nijmegen liep en je vond zo'n koker, dan kon je die meenemen en openmaken. Er hingen veertig kokers door de stad heen. En die maakte je open, dat was dan gelijk je toegangstest, door even slim na te denken. Nou, ik heb één voorbeeldje hier. Hier staat uh, Jan van Hoof op. Nou, google hem. In ieder geval tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een belangrijke verzetsfiguur uit Nijmegen. Als je die naam zag... En je pakte dan zijn geboortejaar, in dit geval 1922, en je deed dat, uh, die code invullen op het slotje, dan ging de koker open. En als je die koker openmaakte, bam, dan kwam er natuurlijk wat uit. Als je tenminste goed kon schudden. Als je dat niet kan, dan moet je eventjes klooien, er kwam er wat uit. Een zakje, want het moest wel waterdicht. Met daarin, enerzijds, een verhaal over wie Jan van Hoofd dan was, anderzijds. Een houten bordje met een telefoonnummer. En als je dat nummer belde, dan werd je een avontuur ingesleept van vier hoofdstukken door de geschiedenis van Nijmegen. Waarbij je muren hebt moeten openbreken, hebt moeten schatgraven op de stranden, op de toren van de Sint-Stevenskerk hebt gestaan. En hoe dat is begonnen, dat vertel ik lekker niet. Dat kan je misschien in de training aan de weet komen. Maar op deze manier, mensen meesleuren in een avontuur... Dat werkt. Wil je bij de training zijn? Hieronder staat een link waarop je je kan aanmelden. Wie weet, tot dan. Er zijn nog vier plekken vrij. Dus uh, hopelijk tot dan.